Stel, u zoekt een appartement in Uden, maar dan wel een bijzonder appartement. Niet één waarvan er 13 in het dozijn gaan en dan moeten we absoluut hier komen kijken. Ik sta hier op de Kaspelstraat, nummer 75, letter N van Nico. Achter mij ziet u de trapopgang en die deelt u alleen maar met de directe buren. Beneden is ook nog een fietsenberging die bij dit appartement wordt. En hier staan we meteen in de eetkeuken met een werkhoek achter mij. En dan zien we hier de eettafel en het langgerekte keukenblok met inbouwapparatuur. En u ziet hier ook een koelvriescombinatie, cool Amerikaans model, wat eventueel ter overname is. En dan staan we hier meteen in de sfeervolle woonkamer. En sfeervol, mede dankzij die houtkachel, die voor warmte en gezelligheid kan zorgen in de koude wintermaanden die we voor ons hebben. En hier het bankgedeelte. Achter mij ziet u de Loggia en we lopen nu even op. Dan kunt u ook meteen kijken en zien dat er hier aan de achterkant van het gebouw meer dan voldoende parkeergelegenheid is voor de bewoners, maar ook voor eventuele bezoekers. We hadden hem waarschijnlijk al een stukje gezien. De in het oog springende rode trap naar de Antresol, die Boer eigenlijk even voor voorplaatst. Hier komen we bij de technische ruimte, bij de ingang. Achter mij ziet u de wasmachine. En hier is ook de ketel geïnstalleerd, een Remea van het bouwjaar van dit gebouw, 2006. Het is een voormalig schoolgebouw wat helemaal opnieuw opgetrokken is. Achter mij zit de moderne badkamer, voorzien van een ruime inloopdouche, wastafelmeubel, toilet en voldoende ruimte om handdoeken en was op te werken. Lopen we hier de slaapkamer op, de grote slaapkamer, waar het tweepersoonsbed makkelijk in kan en dakkapel aan de achterzijde. Waarmee je uitzicht heeft op de parkeergelegenheid die we net via de loggia al zag. Hier komen we weer terug in de eetkeuken en dan gaan we nu de trap op naar de antresol, Want die is ingericht als uh, logeergelegenheid. Er staat een bed op zoals u ziet hier achter mij. En als we hier net onder de nok zijn, heb je een mooi overzicht over het hele appartement. De woonkamer met de kachel en de keuken. en daar. De eettafel. Kortom, bijzondere vorm van appartement boven Twin, vlakbij het zusje op loopafstand van het centrum in het bruisende gedeelte van Uden. Deze vorm van appartementen die zijn al niet veel in Uden, dus het kan wel eens snel gaan. 79 vierkante meter vloeroppervlak energielabel A, super geïsoleerd hier. 94 euro per maand aan servicekosten. Morgen staat hij op Funda en op onze eigen website van de loonmakelaardij.nl. Dus neem contact op. Ik leid u graag rond. Tot ziens.